jaar startte Setup haar project Leven met Corona-apps. Dat was toen naar aanleiding van de Bluetooth-tracing-app. Het resultaat waren drie prikkelende ontwerpen die genomineerd zijn voor de Dutch Design Award. De ontwerpen gaan over hele belangrijke thema's zoals omgaan met macht, veiligheid en schijnveiligheid en nieuwe sociale structuren die door dit soort apps kunnen ontstaan. Maar achteraf bekeken waren we eigenlijk een jaar te vroeg met dat maatschappelijke debat over de impact van al die corona-apps. Want nu hebben we een wildgroei aan apps die moeten gaan waarborgen dat we coronaproof de hort op kunnen. De samenleving begint langzaamaan steeds wat meer open te gaan. En we zien dat er daardoor dus ook allerlei technologieën zijn die, moeten gaan, die ons moeten gaan helpen om coronaproof bijvoorbeeld naar een concert te kunnen of, naar een, een, of op vakantie. En die strenge lockdown die lijkt dan dus voorbij. Maar de vraag is wat krijgen we daar eigenlijk voor, voor terug? He, we hebben nu te maken met bijvoorbeeld field labs, uh, maar ook met gemeentes die uh, op grote schaal uh, big data gebruiken om burgers in de gaten te houden. En met digitale uh, vaccinatiepaspoorten die dan weer gekoppeld zijn aan apps. Dus wij dachten, eigenlijk uh, zijn die ontwerpen die toen allemaal gemaakt zijn, die zijn super actueel. Uh, en, en die zijn een goede lens om nou nog eens even te kijken naar wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal. En, en hè, wat, wat zien we als we die ontwerpen gebruiken om naar de vraagstukken die nu spelen te kijken. Um, en daarom blikken we met de ontwerpers uit ons Leven met Corona, pro, uh, leven met corona apps project. Blikken we vooruit op die open-up samenleving en de rol van technologie. Uh, dus ik zit hier met uh, een ontwerpduo wat een van die werken gemaakt heeft... Uh, ...namelijk Dorian Kingma van Smelt en Tom Schouw. Um, en voordat we naar jullie ontwerp gaan kijken, want we hebben een video van wat jullie precies gemaakt hebben... Uh, ...kunnen jullie misschien kort even voorstellen? Ja, zeker. Uh, ik ben Dorian van Smelt, uh, Social Design Bureau uit uh, Rotterdam... ...samen met uh, ontwerper Myrthe Me Krepel. En wij ontwerpen installaties, interventies en ervaringen die altijd gaan over uh, huidige maatschappelijke uitdagingen. En die deelnemers, bezoekers altijd vragen om uh, kritische zelfreflectie en zelfonderzoek rondom dat onderwerp. En Tom? Ja, nou, ik ben Tom Schouw. Ik ben twee jaar geleden afgestudeerd in de Koning Academie. En sindsdien ben ik mijn eigen ontwerpstudio gestart. En uh, daar maak ik interactieve installaties. En uh, interactive experiences. En um, ja, sinds de uitbraak begeef ik me steeds meer op het digitale domein. Dus uh, mock-ups, websites, beeldmerk. Eigenlijk alles wat je nog wel kan doen. En uh, ja, nu zit ik hier. Ja, klinkt goed. Um, nou, jullie, jullie hebben dus Patrona gemaakt. Uh, ik denk dat het goed is voordat we daar. Uh, voordat we Patronen als lens gaan gebruiken om nu naar de open-up-samenleving te kijken, is het goed om eerst even uh, te kijken van wat, wat is Patrona precies? Nou, Patrona dus. Um, <laughs> Wouter van Noord in het NRC Handelsblad heeft een heel mooi artikel geschreven over de testsamenleving en de open-up samenleving. En uh, daarvoor, daar, daarvoor heeft hij mij geïnterviewd en wat vragen gesteld. En wat ik heel mooi vond, is wat hij eigenlijk schreef, is dat uh, hij zei de ontwerpen van ZETU... Die, uh, die trekken de surveillance maatschappij en de surveillance maatregelen tot in het absurde door. Uh, maar de vraag is hoe absurd dat eigenlijk is. Dat vroeg hij zich af. Dus ik dacht: ja, hoe absurd is Patrona eigenlijk als, als ding of als ontwerp? Nou, ik denk dat Patrona van de drie ontwerpen misschien nog de minst echt absurde was. Dus van die andere twee kan je denk ik zeggen dat die best wel speculatief waren. Ja. En die van ons zijn eigenlijk best wel dicht bij de realiteit gebleven. Dus in plaats van speculatieve werkelijkheid hebben we denk ik een soort alternatieve werkelijkheid proberen te maken. Waarin we op een andere manier omgaan met uh, ja, kijken naar de maatregelen. Ja, en wat veiligheid betekent meer voor Precies. jezelf. Precies. Ja, een ja. andere manier van over veiligheid uh, uh, praten. En ik denk, nou ja, jij vraagt hoe, hoe absurd was het. Dus niet zo heel absurd is die nee. van ons, denk ik. Ja. Dus veel mensen vroegen ook, uh, ja, waar, waarom ja. moet de website niet... waar kan ik het doen? Ik wil het invullen. Ja. En ja. ik wil ook een mond. Ze dus dachten dat het echt was, dat je ja. het meteen kon gaan gebruiken. Ja. Tom, de website werkt niet. Ja, ja precies. De werkt niet. Oh ja. Waarom ja. kan ik het niet invullen? Ja, precies. Wat vonden jullie daar dan? Dat is dus een mokker. Ja, Ja, precies. Maar wat, wat vonden jullie daarvan? Dat, men, dat dat de eerste vraag was, van waar kunnen we het gaan gebruiken? Nou ja, sowieso heel tof, want dat betekent dat je mensen aanspreekt dat je iets waakt wat, wat mensen interessant vinden. Ja. Dus dat is, dat is denk ik heel leuk. Ja. Mm -hmm. ja ik denk dat uh, marketeers er heel blij van worden, want dat betekent dus dat ze actie hebben gezet om de vervolgstap van, oh, ik heb het gezien, nu ga ik het ook echt doen. Ja. Ja. Wat ik wel interessant vond, dat, dat inderdaad, het dat is heel, natuurlijk heel leuk, complimenteus, maar wat jullie natuurlijk heel erg met het, je ontwerp ook wilden bereiken is um, niet zozeer een goed marketingproduct maken, mm. maar Zeker. Uh, uh, goede vragen aan de kaak stellen of in ieder geval een bepaalde nieuwe blik op iets werpen. En wat ik heel erg interessant vond, specifiek aan Patrona, is dat... Um, Volgens mij, jullie ontwerp heel erg gaat over... je hebt het wetenschappelijke veiligheidsideaal van de overheid. van nou, Dit moet je doen om de besmettingen te minimaliseren. En je hebt natuurlijk de persoonlijke veiligheidsbeleving van mensen. En hoe maakt Patrona dat, dat tastbaar? Die, die, die ambiguïteit tussen die twee idealen. Of misschien is er geen ambiguïteit, maar... Al die antwoorden zijn allemaal zo divers dat elk mondkapje uiteindelijk een uniek mondkapje is, mm -hmm. van patroon, maar het dus laat, laat dus ook zien hoe divers veiligheid kan zijn voor verschillende mensen. Dus uh, die van iemand die in de zorg werkt, kan heel erg lijken op die van mij, omdat hij bijvoorbeeld misschien meer mensen ziet of uh, vaker zijn handen wast. Maar Dorian uh, is ook een ontwerper, maar die kan totaal een ander mondkap hebben dan ik. Wat, wat Patrona vooral heel erg doet, is uh, het geeft eigenlijk geen antwoord. Het geeft je eigenlijk geen oplossing. En dat is wat die app... En geen doet. advies. En geen advies, nee. inderdaad. Dat is eigenlijk wat die app wel heel erg deed of pretendeerde te willen doen. En dat doet uh, Patrona eigenlijk niet. Wat ze alleen maar doen is laten zien hoe ik mijn eigen uh, uh, gedrag inschat ten opzichte van de maatregelen. Dus het is een totaal subjectief en ambigu. Uh, uh, patroon wat je uiteindelijk krijgt, wat ook nog eens weer door iemand geïnterpreteerd moet worden, waar dus ook dus er zitten zoveel lagen in die, ja, die niet uh, pas klaar zijn, dat het dat het eindding ook niet heel duidelijk is, waardoor je automatisch dus moet vragen van wat bedoel je hier eigenlijk mee? Mm -hmm. Dus in de basis brengt Patrona als het goed is, een gesprek op gang. En dat is denk ik wat, wat ook onderliggend doel was mm -hmm. een gesprek over die maatregelen en hoe je die beleeft, in plaats van wel of niet doen. Ja. En dan elkaar daarover veroordelen. En, en als je kijkt naar dat gesprek over die maatregelen toen... het ging toen heel erg dus over de, de Bluetooth-tracing-app. Um, het afstand houden, handen wassen, de mondkapjesplicht was er toen geloof ik nog niet. Maar er was een heel debat over. Uh, en, en hoe is dat dan nu, dat, dat gesprek over die maatregelen? Is het... Ja, is dat veranderd in het afgelopen ja, jaar? Ja, dat is misschien nog heter dan ooit. Nou, Sinds dat de avondklok ook. er was en nu die ook weer weg is en nu de horecaber weer open kan. Of dat mensen nog steeds niet naar school kunnen, maar ondertussen de primarkt vol zit. Dat gesprek is erg op gang. Of tenminste, de discussie op gang. Maar patronen zou zeker kunnen helpen om daar nog steeds een normaal gesprek in te kunnen voeren. En daar dus ook zelf over na te kunnen denken. Ja. Ja, wat ik denk dat interessant is, is dat dat debat eigenlijk heel erg is gepolariseerd. Ja. Dat, dus dat dat toen eigenlijk nog best wel misschien met elkaar praten van... hé, hoe doe jij dat nou? En hoe doe jij dat nou? Dat dat ja. toen misschien eigenlijk nog bijna meer open was. En dat is nu voor mijn gevoel bijna nog meer taboe geworden. Dus ja. het is van, ben je voor of tegen? En dan is het gelijk bam. Mm -hmm. Terwijl, als je erover na zou denken dat iedereen in de... Nou, die demonstreert tegen de, tegen de avondklok, of die heeft gedemonstreerd. Als die allemaal een patronen uh, mondkapje zouden maken, zouden al die patronen weer heel verschillend zijn. Ja. Alleen wij zien het als één groep. En alle mensen die zich wel laten vaccineren, zien we ook als één groep. Terwijl als die ja. allemaal. Dus je laat dan. Dus dat. Ik denk dat het juist nu ook wel interessant is om al die verschillende kleuren en te kunnen laten zien... Ja. in plaats van wel of niet. Nou ja, dat sluit ook heel erg aan op een, uh, op een onderzoek van uh, de Universiteit Leiden... van Jelle van Buren. Die doet onderzoek naar uh, complotdenken en complottheorieën. En er stond een hele reportage in de Groene Amsterdammer... dat ging over dat die coronademonstraties... eigenlijk heel erg gemeleerd zijn geworden. Die zijn steeds, er zitten steeds meer verschillende groepen in... die eigenlijk hele, ja. allemaal weer hele andere redenen hebben waar ze zich zorgen over maken. Ook juristen die zich zorgen maken over wetten die ineens ja. allemaal veranderen. Maar ook, er zitten ook wappies tussen. Ja. Maar ja, je vindt er van alles. Dus dat is inderdaad wel heel interessant. Dat zie je natuurlijk ook dat met die patronen, dat dat, dat, dat heel erg um, uh, kan verschillen. Wat ik wel interessant vond is, in een interview over jullie werk eerder... Uh, toen vertelden jullie dat er wel een heel erg smal begrip van veiligheid was. Dus dat het veiligheid wel heel erg ging over... Je bent of een besmettingsgevaar of niet. Hè. Dat was ook met die, met die corona-tracing-app natuurlijk. Uh, maar dat gezondheid natuurlijk ook over, over meer gaat. Bijvoorbeeld over sociale gezondheid. Dat dat ook een aspect van veiligheid is. Hoe is dat nu? Is er nu is, wordt daar nu breder naar gekeken, hebben jullie dat idee? Of, of is het nog steeds heel erg smal? Ik denk als je kijkt vanuit de overheid is het nog steeds best wel smal. Yeah. Dus je zou ook kunnen zeggen dat ze in de tussentijd zouden focussen op uh, dat we allemaal vitaminesupplementen krijgen. Ja. Noem maar wat. Of dat de accijns op gaat. suiker omhoog ja. gaat of btw op fruit en groente omlaag. Of dan heb je het over preventie, heb jij het al. Ja, maar het ook over gezondheid, toch? Ja. Ja. Dus, dus dan heb je het inderdaad over preventie. Dus misschien niet uh, de besmettingen terugdringen. Maar uiteindelijk wel toekomstige besmettingen wel. ...terugdwingen, zeg maar. Dus je ziet mm -hmm. dat, uh, dat die focus op het nu, nu, nu allemaal oplossen... ...dat die wel heel erg blijft. Wat ik ook wel heel interessant vind, als je naar Patrona kijkt... Hè, ...je vult dan zelf al die vragen in. Hoe vaak mm -hmm. was je handen? Hoeveel mensen zie je? Uh, dat, dat zegt heel erg iets over de manier waarop jij de regels volgt... ...maar ook over ja, wat is eigenlijk veel en wat is weinig. Wat, wat jullie ook zeiden, want dat is voor iedereen natuurlijk heel anders... En, en de, toen moest ik ook heel erg denken aan de, aan de regelparadox. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben, maar dat, dat betekent dus dat in plaats van dat het doel van de regels wordt nagestreefd, dus zorgen dat er minder besmettingen komen en minder mensen sterven, gaan mensen alleen heel rechtlijnig de regels navolgen of volgen ze de regels op, gaan ze proberen de regels te omzeilen, waardoor de regels eigenlijk zijn doel voorbijstreven. Dus dan gaan mensen bijvoorbeeld een op marktplaats een, uh, een thuisverzorg jas kopen, zodat ze met de auto Precies! Exact. <laughs> ja, of ja. een huisdier om toch te kunnen wandelen. Terwijl ja. het doel natuurlijk is om het aantal mobiliteitsbewegingen omlaag te krijgen. Iedereen interpreteert die regels. En zijn we nou meer bezig met het controleren van de regels? Of het uitvoeren van de regels? Ja. Dat vond ik zelf wel ook wel het mooie aan vorig jaar met de intelligente lockdown. Dat liet natuurlijk heel erg zin van hoe de overheid zei van... Hey, dit is wat we met z'n allen moeten bereiken... namelijk die besmettingen zo snel mogelijk omlaag. Maar we laten het wel nog enigszins met bij jullie... hoe je dat gaat invullen. Dus, dus voor jou betekent dat dit en voor jou betekent dat dat. En dat vind ik zelf wel een hele mooie manier... Spetalige om met je burgers om te gaan. Dus dat je bepaalde... Uh, ...ja, vrijheid daarin laat. Aan de andere kant zaten het Dat geschreven... vraagt vertrouwen, hè, wat jij nu beschrijft. Ja, ja dat, van dat de overheid. Dat vraagt er dan dat ja. de overheid de burgers vertrouwt. Ja, en ja. tegelijkertijd denk ik, oké, okay, op een gegeven moment zit je in een crisissituatie... Waarin het, ...waarin het ook gewoon goed is om voor een korte perioden heel streng te zijn... ...omdat je anders Braziliaanse tafereelen krijgt ja. en dat wil je ja. ook niet. Nee. Maar, maar dat, dat vertrouwen van een overheid... Dat, dat, dat is wel iets wat ik bijvoorbeeld zelf wel waardeer. Maar je ziet ook door het nieuws de laatste tijd, toeslagenaffaire en dat soort dingen... dat vertrouwen in burgers niet, niet iets is waar onze overheid nou nee. heel erg goed in is. Nee. Um, Maxine Februari had ook een hele goede column geschreven. En daar zei hij van, uh, vertrouwen gedijt niet bij controle. Eh, ook ja, als je een relatie precies. hebt... Uh, dan, ja. dan wil je niet dat jouw partner de hele tijd op jouw telefoon gaat kijken of je ja. niet vreemd gaat. Dan ja. wil je dat die, jouw partner je vertrouwt. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde, een beetje zo met die coronaregels. Maar ja, ik, ja, misschien, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van, je kan die burgers helemaal niet vertrouwen. <laughs> ja, er ja, dus zijn, dus, zijn ja. veel mensen die dat denken volgens mij. Ja. Ja. Ja. En het lijkt ook wel van, oké, okay, nu heb je, dus je hebt vertrouwen, maar dat wordt dan ook weer omgebogen naar vrijheid. En dat begrip is nu helemaal gekaapt door bepaalde groep, um, waar, waar weer andere mensen zich eigenlijk niet mee willen associëren. Dus ik zou bijna niet meer iets over vrijheid durven zeggen, word ik weer helemaal in een bepaalde hoek, hoek geschoven? Ja. Ja. Dus er zijn best wel ingewikkelde soort van processen en uh, groep, groepsvorming nu gaande, waardoor het best wel moeilijk wordt om heel openlijk over dit onderwerp te praten, heb ik het idee. Ja, hmm. en toch doen we het. <laughs> Dan, ja, of het ja. wordt opgedrongen, want jij had ook iets interessants ontdekt met dating apps voorbeeld ja, ja, dat klopt. Bumble, Tinder en eigenlijk alle andere datingapps hadden geannouwd dat je binnenkort neer kan zetten op je profiel. Ik ben gevaccineerd of niet? Nou, dat maakt het natuurlijk alleen maar makkelijker om naar rechts te swipen als je dat hebt. Maar ja, de vraag is, moeten we dat echt willen? Ja, en geeft geef dat een veilig gevoel als je dat dan zo... Uh... Ja, ik vind het ten eerste heel positief dat we allemaal zo creatief zijn. Ja, dan kan je alleen maar pro zijn. Ja, dat is maar ja, natuurlijk is het wel jammer dat op deze manier ze ons zo moeten profileren. Maar ik dacht ook, dat is toch ook iets waar je misschien ook met je date over wil praten. In plaats van dat het, dat het de eerste go-or-no-go no go is voor het swipen, zeg maar. Dat, ja. ja, dat, ja, het is, gesprek, dat gesprek waar jij, ja. jij net ook al zei, dat ja. gesprek is juist heel waardevol, ja. denk ik. Dat moet je niet, ja. Die frictie van dat gesprek moet je niet ja. uitbesteden aan de app of ja. aan de technologie. Dat ja. lijkt me zonde. Ja. En dat is, wel, dat is wel interessant dat jij nu ook die frictie noemt, want ik weet nog dat wij daar toen ook wel veel mee bezig zijn geweest over um, uh, dat, dat, dat, dat dat is wat we nu natuurlijk eigenlijk de hele tijd met technologie proberen te doen... Ja. Dus zoveel mogelijk frictie uit ons leven wegnemen. Of dat nou is dat dingen sneller gaan, of makkelijker gaan, of minder tijd kosten. Of nou ja, whatever. Um, en, um, en dat patrona juist verwallend is. En een soort van oké, okay, oh, en dan moet ik, moet ik er juist iets mee, of niet. Of dus dat, dat het juist misschien wat frictie eerder ja. toe of meer vragen erin zet dan dingen weghaalt. En dat... Dat, dat, dat is denk ik wel interessant om met technologie dus te spelen. Van kan je juist weer wat, wat meer menselijkheid, wat meer frictie, wat meer verwarring, wat meer ja. vragen terug in de mix gooien. Ja. Dan altijd maar alles strak trekken en efficiënter maken. Mm -hmm. Dat vond ik ook heel leuk dat jullie vertelden dat voordat jullie patronen gingen maken, waren jullie bezig met uh, dat eigenlijk hele complexe concepten, dat je die in een getal, in één getal uitdoet. Oh ja. Wat was ja, dat ja. ook al, we hadden eerst nog eerst een soort hele grote trechter bedacht, oh ja. waar je dan in zei van, oh ja, ik vind het belangrijk om mijn moeder af en toe te zien en ik wil twee keer per week sporten. En dan, of ik heb nog dit, dit vorige week gedaan, dat er dan zeven uitkwam en dat je dan eigenlijk helemaal niet wist wat, wat die, zeven. Zeven, zeven dan is betekende. Ja. En dat, is, dat stond eigenlijk uh, uh, als een soort analogie voor... Dat, dat die, dat die corona-app gewoon zei ja of nee. Of je, je, bent, misschien, je bent positief of niet. Of je bent ja. veilig of niet. Zo'n abstract begrip. Ja. Waar je helemaal niet weet wat er achter zit. Precies. Waar je helemaal niet wist wat voor beslissingen er allemaal in die app en die technologie waren genomen. Om totdat. Blindelings kan vertrouwen. Ja. Van... Oh, ik mag naar buiten. Of nee, ik mag niet naar buiten. Ja, precies. Ja. Terwijl je geen idee hebt waar dat op gebaseerd is. Ja, dus en dan is dan ook je eigen gedachten daarover worden dus uitgezet. Want je, je hebt geen idee hoe ze daarbij zijn gekomen. Dus je kan ook niet bepalen of jij met dat oordeel eens bent of niet. Want je hebt geen idee wat de beslissingen zijn die daartoe hebben geleid. We zijn nu een jaar later na de, na de tracing app plannen. En met de kennis van nu, zouden jullie nog iets veranderen aan patronen En het ontwerp, of zouden ze zeggen van het is nog steeds gewoon perfect actueel? We veranderen niks. Het project is net zo relevant als toen. Ja. Ik vind het eigenlijk jammer dat het nog steeds niet echt is. Ja, ja dat we het eigenlijk niet hebben uitgevoerd. Ja, daar, ja. daar hebben we wel spijt van. Ja? ja dat we toen ja. niet gewoon echt die website hebben gemaakt en die mondkapjes hebben gemaakt. Hoe <laughs> het ook is. Ja, omdat ja. je wel ziet dat eigenlijk precies diezelfde discussie. Dat, dat is volgens is nog mij steeds nog steeds ja, ja. super, super uh, actueel. Nou, super bedankt voor, uh, voor dit gesprek. Ik denk dat we echt hebben laten zien dat, uh, dat je met ja, een ontwerp als patronen hele belangrijke vragen kan stellen... die veel verder kijken dan alleen maar is het privacyvriendelijk of niet. Um, dus heel erg bedankt.